seizoen 2022-2023 is uh, gestart in Ermelo met de wedstrijd DVS-Staydoko. En uh, open op een uh, mooi seizoen. De eerste bal richting uh, rechtsback, dat is uh, Etienne Mariana. Staydoko uh, in balbezit, DVS wacht af. Turan Yavous, versneld. Komt hij er voorbij? Ja, dat lukt. Snel uh, handig gespeeld, schieten. Zo. Hij loopt gewoon door. Oh, mo mooie actie, hoor. Voel Ali Akla combineert daar. Ste Stef Nijland scherp, zometeen misschien. Romeon wordt daar zeker ge. Zo. Aanval loopt door. Publi publiek dacht aan iets anders. Ook daar wel hoor. Ja, zeker. Muur op afstand. Kruiseer achter de bal. Vijfde minuut. Goeie redding uh, op de lijn. Ja, de de van Maarten uh, de Fokkert. Goed hersteld van Ren. Gaat hij weer aan de wandel? Dribbelt er een beetje doorheen? Nou, hij... Geen overtreding uh, vindt de scheids. De bal gaat weer terug. Nu Nijland. Diepte in. Ali Akla. Kan erbij, kan hem aannemen. Bal onder controle nemen. Oh, oh. Serieuze kans. Jammer dat hij niet meer krachtig het schot kon geven. Hè? Van Dijk. Beetje slordige bal van Sali. Maar in tweede instantie. Nu is het Kuiper. De bal moet uh, geblokt worden. Tegen de binnenkant van de paal. Op de paal. Nee, nee. Op het hoofdje. Meteen op het hoofd geraakt. De scheidsrechter. Zit dat ook meteen? Nou. Zou dit dan het moment zijn? Wie weet, Lars van Wetering, Tim van der Berg, mee opkomen. Sam de Wit. Zie ik daar ook. Ali Akla natuurlijk, vanzelfsprekend. We gaan het zien. Stef Nijland. Frank Olijf. Jammer. Half metertje boven de deklat. Veel verrassingen. Harkama's boys thuis, 1-3 achter. Nu dan. Ja, ja! hij zit erin. Nee. nee, hij zit er niet in. Het is niet te geloven. Het is een beetje Hoe kun je zo Ja. ja. Weer die nu. sliding van uh, Tarik Everen, maar niet voldoende. Snelle Doe uitbraak, Stedoko. Wieninga. Geen doelpunt. Nou, hoeveel pech kun je hebben? Ja, ik Binnenkantpaal. ben er blij mee. De bekende middenvelder André Hoekstra. Daar bij de middenlijn. Oud Feyenoorder. Go ahead Eagles. Die mag de wissel gaan aankondigen bij de scheids. Echt een buffelaar op het middenveld. Kans, Schreuder. Leven is gevaarlijk. Kortie naar uh, Wielinga. Krijgt hem terug. Is die voor DVS? Omar. Ja, dat is uh, Omar. El Gazouani. Nu. Nou, nou, nou, nou. Ah. Oh, oh, oh, oh. Hij kan zich nog net herstellen, die keeper. Maar hij struikelde. Hij gleed wat weg. Maar anticipeerde daarna wel ongelooflijk sterk. Ja, dan redt hij uh, het vegenlijf van uh... Absoluut. het balverlies van uh, Wielinga volgens mij. Was de... Ja, scheidsbesluit uh, om uh, af ja. te fluiten. Dat zijn uh, drie minuutjes geweest aan extra tijd. De DVS start met een uh, brilstand 0-0.